Het is vandaag Moederdag en het is feest in Winsen. Niet alleen voor de moeders, maar voor iedereen die er zin in heeft, want er is namelijk een festival, het Bloeifestival in de Boomgaard van Winsen. Gratis entree, leuke muziek, foodtrucks, allemaal streekproducten, dus echt een feestje. We gaan eens kijken. Shoot right down. Right off my feet. Take you home with me. I'll put you in my house.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 Maar nou, hij is echt te gek. Ja, en wat is er zo leuk? Nou, gewoon de, de hele lokale vibe. En, um, Ja, al die heerlijke gerechten ook. Ik heb net even de zoon geprobeerd. Nou, die is echt subliem. Ja. Yeah. Nou, de, de, wij, wij zeggen net: het is een heel ontspannen sfeer, veelzijdig. Je kunt er een biertje drinken, een wijntje pakken en wat te eten halen. En de mensen zijn heel gastvrij. Prachtig. Het is een prachtige omgeving om hier te zitten. Ja. toch? is toch geweldig? Ik woon hier in Winsen en ik was hier nog nooit geweest. Wij zitten bij allerlei evenementen waar je allerlei dingen organiseert. En nu zijn we een keer ergens waar je niks hoeft te doen. Dat is ook wel een keer leuk. Ja. En je kan hier gewoon lekker de kinderen kunnen van alles. Er moet niks, er mag van alles. Dus dat is heel fijn. En ja, mijn eigen moeder die is de roetse vandaag. Dus dan kan ik pas vanavond terecht. Dus ja, dan hebben we een middagje voor mezelf even leuk. Ja, want het is moederdag. hè? Ja, ja. bent u als uitje meegenomen. Ja, ik ben mooi mee. Heel gezellig. ja nou, Mooi zo. Wat vind jij zo leuk aan Bloei? Wat ik zo leuk vind aan Bloei, de gezelligheid, de muziek en de muziek uit de buurt gewoon. Ja. ja. En de families lekker uh, met een picknickmand onder de bomen zitten. Ja, want jij hebt ook een picknickmand, of niet? Ja, wij hebben het al op. Ja, en, wa en wat zat erin? Uh, broodjes, salade, uh, ja, sinaasappelsap hadden we. Ah, ja. Okay. ja. Je kan er eigenlijk van alles in doen, want uh, je mag ook nog kiezen. Dus, uh. Wat vind je het leukst aan Bloei? Uh, de relaxte sfeer. Gewoon hoe uh, ontspannend hier is allemaal. Gewoon kleinschalig, leuk, gezellig. Ja. Ja, dorp hè. Altijd goed hè? Ja. Altijd goed. Heb ja, je veel bekende thee? Ja, altijd. Ja. Ik ken iedereen hier. Amen.